Hoe werkt het Instagram algoritme? Wat zorgt er nou voor dat de ene post bovenaan staat en je een andere post bijna niet te zien krijgt? Ik begin bij de feed en stories, waar je door foto's en filmpjes heen scrollt. Daar kijken de meeste mensen het liefst content van mensen die ze graag volgen. Of jouw post in feed en stories ook echt zichtbaar is in de feed van jouw volgers, is afhankelijk van de inschatting van vijf factoren. Hoe lang je spendeert bij de post, of je erop reageert, het liked, de post bewaart... En of je op de profielfoto tikt. Instagram probeert dit in te schatten door te kijken naar hoe populair een post is, wie het gepost heeft en wat jouw relatie is met die persoon en het onderwerp. Dus, samengevat, hoe meer interactie, hoe hoger op de post komt in je feed. En dan Explore. Dat is een geheel andere plek waar mensen met name heen gaan om nieuwe content te ontdekken. Dus juist niet van mensen die je volgt. Om foto's en filmpjes aan te bieden die jij waarschijnlijk leuk vindt, kijkt Instagram naar wat je eerder hebt geliked, gedeeld en bewaard. Instagram zoekt accounts met soortgelijke onderwerpen en volgers en biedt dan soortgelijke content aan. Instagram kijkt dan met name naar hoe populair de post is. Wie het gepost heeft en dus wat jouw relatie is met die persoon. En naar jouw activiteit in het verleden. En dan Reels. Je gaat waarschijnlijk naar Reels om geëntertaind te worden. Dit is dan ook de grootste factor. Is de post entertaining? Is het grappig, emotioneel, inspirerend? Instagram kijkt hierin naar wordt de reel volledig uitgekeken en herhaald? Wordt het gelijkt en bewaard? wordt er doorgeklikt naar de audiopagina bijvoorbeeld. Nou, dit waren een aantal huidige regels van het Instagram algoritme, maar het algoritme verandert natuurlijk voortdurend. Wil je dus op de hoogte blijven van de huidige trends en het algoritme, check dan even fw.nu/instagram.